Ik leg u graag uit wanneer u de vergoeding voor uw vertraagde of geannuleerde vlucht ontvangt. Wanneer de vliegtuigmaatschappij heeft aangegeven de financiële vergoeding te gaan betalen, duurt het meestal tussen de 4 en 8 weken voor wij deze vergoeding daadwerkelijk binnen hebben. Wanneer wij de vergoeding hebben ontvangen, maken wij deze, minus onze succes via een administratiekosten, over naar het door u opgegeven bankrekeningnummer. U kunt uw bankgegevens invullen in uw online dossier we betalen twee keer per maand de vergoeding uit. Dit is rond de 15e en 30e van de maand.